Hoi, mijn naam is Christophe Philippus en ik ben accountmanager bij 12. Waarom komen wij met plezier naar 12kantoor? Omdat we in de vetste stadions komen en we zelfs onze eigen skybox hebben in Stadion Galgenwaard. Omdat je langs de meest leuke locaties en klanten komt. Elke week onderwerkt het bootcampen en echt een ongekende vrijdagmiddagmorgen. En natuurlijk omdat we het allergezelligste team hebben. Word jij onze nieuwe 12e man? Kom dan langs op kantoor of reageer op onderstaande link.